Het wissen van je browsergeschiedenis binnen Microsoft Edge gaat heel eenvoudig door rechtsboven op de drie puntjes te klikken, gevolgd door de optie instellingen en daarna de optie kies wat u wilt wissen te klikken. Je krijgt nu de mogelijkheid om een aantal opties te verwijderen. Selecteer voor probleem met je website de opties cookies en opgeslagen websitegegevens, de gegevens van bestanden en media licenties. Klik nu op wissen. Het verwijderen van je browserdata binnen Microsoft Edge is nu voltooid.